Ik ben hier vandaag voor de Quick Question met de CEO en founder van Cybersprint, Pieter Janssen. Pieter, jij staat bij ons bekend als een echte innovatieve denker op het gebied van cybersecurity. Van zowel technisch tot heel strategisch. En daarom hebben wij de vraag geformuleerd, hoe kijk je aan tegen de hedendaagse, maar ook jouw visie op de toekomstige beeld van cyberdreiging in de wereld. En met name naar Nederland toe natuurlijk. Ja, dankjewel Dennis. Wat ik zie is dat de tactieken van aanvallers niet echt veranderen. En dat komt doordat ze nog steeds blijven werken. Wat ik verwacht is dat de komende jaren dat de tactieken van de aanvallers toch wat verneidiger gaan worden. Als je even terugkijkt naar de afgelopen vijf jaar. Dan zie je dat er best wel veel innovatieve varianten zijn geweest. Agressieve virussen. En als je nu gewoon even goed kijkt naar die, die nou pak even de vijf grootste. Als je daar dan de meest spannende eigenschappen van pakt. Uh, waarom een stuk malware niet uh, gevonden kan worden op een draaiende PC, bijvoorbeeld. Hoe malware zich verspreidt via een software update, zoals bij Petya gebeurde. Als dus je het allemaal combineert tot één malware, dan heb je wat mij betreft echt een nachtmerrie malware. Dat is meteen ook mijn voorspelling voor 2019. Dan verwacht ik dat we zo'n soort type malware aanval gaan krijgen. En kunnen we dat op de, dezelfde manier zoals we dat nu doen uh, ook. Uh, uh, ons daartegen verdedigen, of zijn er hele nieuwe typen van verdedigingen voor nodig? Ik denk ook weer terugkijkend naar de malware die we hebben gehad de afgelopen vijf jaar, dat het vaak misging op hele basale cyberhygiëne, zoals het draaien van je software-updates, het niet klikken op linkjes, het controleren van je software-updates, voordat je doorvoert bij organisaties. Als we die basishygiëne op orde hebben, dan hebben we daar niet heel veel van te vrezen. Waar ik eerder bang voor ben, is voor juist de combinatie van nieuwe technieken, zoals Artificial Intelligence. Het moment dat je dat gaat toepassen, ja, dan wordt het ontzettend lastig om je tegen te beschermen. En dan hebben we echt een nieuwe generatie cybersecurity oplossingen nodig. Hoe lang verwacht jij dat het duurt nog voordat echt artificial intelligence, uh, offensive uh, crime, uh, echt een, uh, een, een doorbraak gaat uh, verzorgen? Omdat ik denk dat de... Ja, de cyberhygiëne nog niet heel veel beter gaat worden de komende twee, drie jaar. Verwacht ik dat het nog niet nodig is om artificial intelligence toe te passen in uh, molwerk. Maar ik denk als je even wat verder vooruit kijkt, over vier, vijf jaar, dan zullen we daar uh, waarschijnlijk, ik hoop het niet, maar waarschijnlijk wel de eerste sporen van gaan, uh, gaan tegenkomen. Oké, okay, je hebt het over vier, vijf jaar. Dat lijkt lang, maar dat is natuurlijk zo voorbij. Zijn, we, zijn er nu al zaken die wij als ondernemingen en organisaties uh, in de voorbereiding daar naartoe kunnen doen? Ja, ik denk dat heel veel organisaties nog niet bezig zijn met het kijken naar zichzelf, hoe zij zaken hebben geregeld of ze zaken op orde hebben. Dat heb ik met name over hun eigen footprint. Want veel organisaties zijn er nog niet mee bezig. En dat zijn wel de zaken die je nu moet gaan inrichten, wil je straks ook eh, ja, goed bewapend zijn tegen een nieuwe generatie aanvallen. Oké. Okay. Je zoomt even in op uh, malware. Maar uh, dat laat onverlet dat je natuurlijk ook uh, moet nadenken over uh, het exploiteren van vulnerabilities in uh, applicaties en systemen. Hoe zie je dat uh, in de toekomst? Ik denk dat uh, gelukkig ook weer dankzij de progressieve rol die Nederland heeft op het gebied van Responsible Disclosure. merk dat dat echt een hele mooie golf heeft veroorzaakt in Nederland met uh, het ethical hacking en bug bounty programma's. Ik zie dat als een heel erg belangrijk onderdeel van een goed beveiligingsbeleid. Dat je openstaat voor meldingen van buitenaf. En er ook heel goed mee omgaat. Ik denk dat dat een hele belangrijke is om kwetsbaarheden in software vroegtijdig te vinden. Dus niet alleen bij de organisatie zelf. Maar ook juist bij de producenten van die software. Want daar zitten juist die, die zero days. Oké. Okay. Nou dankjewel. Is er nog iets wat je mee wilt geven aan, aan onze kijkers? Ja, ik denk dat we eigenlijk af moeten van uh, af en toe kijken of we nog veilig zijn. En we moeten met elkaar echt toe naar continue veiligheid. En uh, is samenwerken dan de uh, key? Ik denk dat de samenwerkingsvormen uh, die er nu beginnen te ontstaan, de zogenaamde uh, ISACs, samenwerkingsorganisaties, die beginnen in de grote industrieën nu te ontstaan en die zijn ontzettend belangrijk. Want daarmee kun je informatie delen over dreigingen die we ons allemaal aangaan. En ik denk dat de organisaties ook niet moeten gaan concurreren op cyberveiligheid. Ze moeten dat gezamenlijk gaan uh, adresseren, dat probleem. Het is ook echt een gezamenlijk probleem wat je alleen samen kunt oplossen. Maar goed, uh, de vraag is natuurlijk of je dat ook zo ziet als een gezamenlijk probleem. Want iedereen <tus> heeft de eigen commerciële belangen. Exact, maar omdat heel veel van die commerciële belangen natuurlijk ook weer in elkaars verlengde liggen. Uh, en als de één een, een dreiging ervaart die die op kan lossen... En die kennis kan ruilen met een andere organisatie die misschien een andere dreiging heeft die voor jou morgen een probleem kan zijn, dan ligt daar voor beide wel echt een heel duidelijk commercieel belang ook. Oké, okay, dankjewel. Um, dus samenwerken is key, wat jou betreft? Samenwerken is essentieel en ik zie ook wel dat het meer afgedongen wordt ook vanuit de overheid. Er wordt heel erg gestimuleerd om iJaX op te gaan zetten. Er lopen prachtige projecten om dat verder ook verplicht te stellen voor de kritische infrastructuur. Uh, en ik wacht dat dat inderdaad wel uh, de oplossing gaat brengen rondom het delen van kennis. Dus het is natuurlijk een, echt een grote vertrouwensstap die je nog over moet, wil je uh, informatie kunnen gaan delen met elkaar. Maar ik denk dat de enige manier is om uh, je te, te wapenen tegen aanvallen, want aanvallers werken tenslotte ook steeds meer samen. Heel veel malware wordt tegenwoordig ook gewoon open source beschikbaar gesteld. Uh, je kunt op de dark web kun je, je eigen malware bestellen. En dat is vaak allemaal dezelfde malware die net weer eventjes anders uh, gebrand wordt als het ware. Dus als aanvallers samenwerken, dan kunnen wij als verdedigende partijen ook niet anders dan samenwerken. Pieter Jansen, CEO en founder Cybersprint. Dankjewel voor het interview. Dankjewel.